Heeft jouw kind ook nog last van nachtelijke Oepsie-momenten? Probeer dan nu de Oepsie Heroes plaswekker. Met Oepsie Heroes leert je kind s'nachts de signalen van de blaas te herkennen en wordt hij of zij binnen 6 tot 12 weken een held in het drooghouden van het bed. Tijd om de luiers voor eens en altijd te verslaan. Bye bye Oepsie Moments, hallo droge nachten!